Start. Hoi, <lacht> ik ben Lynn van Rooijen en ik speel Lus in de nieuwe reeks Arcadia. Lus, mijn personage, speelt een van de dochters van het gezin die je volgt. En zij zit op het autisme-spectrum. En zij is eigenlijk, of voor mij voelde dat alleszins zo, zo een, een, een, een licht wikkeltje doorheen de reeks, omdat zij zich geen hol aantrekt van al die regels en van die scoren en hoe dat ze dat moet omhoog houden. Eigenlijk is iedereen rond haar daar veel feller mee bezig voor zichzelf, maar ook voor haar. En she couldn't care less. Ik ga met niemand anders praten. Ook goed. Dus dat, dat is heel bevrijdend, want zij denkt voor zichzelf en zij handelt daar ook naar. Terwijl dat al de rest, hun denken, beïnvloed wordt door die maatschappij. En bij haar is dat niet. Dat is alleszins waar dat ze naar snakt. Dat ze, uh, buiten haar familiebanden om, contact kan maken met iemand en, en oprecht iets voelt en opbouwt met iemand. En dat is, dat is mooi om te zien hoe dat zij, met haar kunnen en, en onkunnen, daarmee aan de slag gaat, eigenlijk. Kom op, plus We moeten hier voor negen uur weg zijn. Dat weet je toch? Ik wil niet weg.